Ik ben Leonie Vestring. Ik ben lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren. Wat Flevoland zo bijzonder maakt is dat het veel ruimte kan geven aan natuur... ...en ook het antwoord kan geven op duurzame vraagstukken. En dat is waar de Partij voor de Dieren voor zal strijden. Stop de ademenemende groei van de luchtvaart. Niet alleen vanwege de enorme uitstoot van broeikasgassen en van fijnstof... ...maar ook vanwege de verstoring van de rust van omwonenden, van mensen en van dieren. Want wie bouwt er nou een luchthaven op steenworp afstand van een vogel natuurreservaat? Dat is vragen om problemen. Want net als bij Schiphol zullen ook bij Lelystad Airport de vogels het slachtoffer worden. Kies in een tijd van klimaatverandering voor de krimp van de luchtvaart. Kies partij voor de dieren.